Aud vraagt wat voor bewoner bij welke groep het beste past om een interview te gaan doen voor de audiotour. Bewoner, zou jij een interview willen doen? Met wat voor bewoner zou jij een interview willen doen? Nou, juist wel graag een bewoner waar het, ook wel het, echt iets mis is gegaan, graag, He, zodat ik uh, ook echt uh, het verhaal kan horen. Ja, ja. ja ik ben wel benieuwd naar. Want hoe, wat? Hoe de mensen het ervaren hebben. En, en, en, en hoe kan zo'n audiotour en de interviews met de bewoners, hoe kan dat helpen om dat gevoel weg te halen dat er soms is in de wijk? Van overlast? Uh, nou, in ieder geval doordat je denk ik je eindelijk een keer hebt uh, dat er naar gevraagd wordt, denk ik. Hè? Dat je het verhaal kwijt kan. En dat je er niet zelf alleen maar mee loopt. En dat je misschien zelf ook als bewoner mee kan denken over oplossingen. Ja, en um, want we gaan het ook hebben, we gaan het juist hebben over een gemeenschappelijk iets zoals kattenkwaad. Mm -hmm. um, wat is voor jou kattenkwaad? Uh, ja, dus, ja, eigenlijk net als dat ik altijd aan de leerlingen uitleg, het verschil tussen pest en plagen. Hè, plagen is nog gewoon dat dus mensen er ook wel aan kunnen lachen en zeggen van oh ja, dat is eigenlijk wel uh, grappig. nog, Maar uh, anders wordt het uh, iets ja, waar, waar, waar, waar je niet tegen kan, waar je last van hebt, waar je over moet praten met anderen in een negatieve zin. Hè, dat je het gevoel van, oh, ik moet ik verwerken, zeg maar. Dan is het, uh... En um, dat wij dus het over kattenkwaad gaan hebben met de bewoners, um, hoe kan dat um, de situatie verlichten? Zeg maar, hoe kan het de overlast verlichten door het over kattenkwaad te hebben? Hoe dat kan? Uh, dan moet ik even over nadenken. Hoe kan het, het kattenkwaad het verlichten door het over te hebben, zeg je? Nou, uh, ik stel het verkeerd. Slechte interview. <laughs> um, we kiezen het onderwerp kattenkwaad. Uh -huh omdat, uh, omdat het een gemeenschappelijk onderwerp is. Het is iets wat mensen hebben meegemaakt. Ja. Hoe kan dat helpen, in dit geval, om uh, mensen bij elkaar te brengen en dat stukje overlast, gevoel van overlast, om dat te verlichten? Uh, omdat die mensen dan teruggaan naar hun eigen tijd en inderdaad beseffen dat zij ook kattenkwaad hebben uitgehaald. En inderdaad sommige dingen, denk ik, ook beseffen dat ze misschien dingen hebben gedaan die eigenlijk toch geen kattenkwaad waren, maar toch wel erger dan dat. En dat ze dat uh, in die tijd, door de ogen van hun puber, hè, weer in die tijd eigenlijk zelf ook wel gewoon van... Hè, en pas nu realiseren dat het eigenlijk niet kon wat ze toen zelf gedaan hebben misschien. Ja. En, dat, en dat verbindt, want dan kunnen ze zich identificeren ja. met... Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nice. Ga je ook een interview doen met de bewoners? Een interview met de bewoners? Nee, dat laat ik aan de leerlingen over. De leerlingen.